Goedendag. Deze tweede kerstdag ziet er toch wel een stukje vriendelijker uit dan de eerste kerstdag... Deze ochtend trokken er wel wat buien over het land, maar vanuit het westen opklaringen op deze foto is dat ook mooi te zien. En op de satelliet kunnen we zien dat er nog veel meer opklaringen klaar liggen boven de Noordzee. Die schuiven vanmiddag het land binnen en dat betekent dat er echt wel wat ruimte is voor de zon. We zien ook wat dikkere bewolking, dat waren de buien die vanochtend overtrokken. Hier kunnen we ze ook mooi zien op de radenbeelden. Ze zijn bijna het land uit om half één. en vanuit het westen blijft het dan vrijwel overal droog met die mooie opklaringen erbij. Vanavond zijn die opklaringen ook aanwezig en dan koelt het wel snel af. Vanmiddag ligt de temperatuur in eerste instantie zo rond de 8 graden, maar daalt al in de middag en vanavond komt die dan uit op zo'n 2 tot 3 graden. In het westen blijft het ietsje zachter omdat daar de wind direct van zee waait. Overigens is dat een stevige wind, matig tot krachtig. En dan gaan we terug naar de weerkaart en dan zien we dinsdag een uitloper van een drukgebiedje boven de Noordzee liggen, een rug noemen we dat. En die passeert in Nederland en dat betekent dat we wel wat zonnige perioden gaan krijgen deze dinsdag. Maar in de loop van de dag neemt wel de bewolking vanuit het zuiden toe, Blijft waarschijnlijk wel overal droog. In de avond wordt de bewolking dikker op nadering van de storing die vanuit het westen komt en dan kan er ook wat regen vallen. En daarna zien we dat de westcirculatie echt goed op gang gaat komen en dat de ene na de andere storing gaat passeren. En soms gaat dat ook gepaard met veel wind. Oudjaarsdag zou dat zomaar kunnen gaan gebeuren dat het misschien wel stormachtig gaat waaien in delen van het land. Ook tijdens de jaarwisseling blijft het weerbeeld wisselvallig en begin volgend jaar, laat ik het zomaar omschrijven, zien we nog heel weinig verandering. Terug naar de dinsdag. Die begint met wat zon en wolkenvelden. In de loop van de dag wel meer bewolking. Heel, heel misschien dat er een spatje regen in het zuiden gaat vallen in de loop van de middag. Ik denk dat dat op zich nog wel mee gaat vallen. De echte regen die komt pas later in de avond vanuit het westen. Temperatuur morgen rond de 7 graden. En de dagen erna gaat de temperatuur weer verder omhoog, gaan we de dubbele cijfers weer in, maar het is wel wisselvallig weer. Woensdag is een bewolkte dag en van tijd tot tijd valt de regen en op donderdag zijn er juist buien. 10 of 11 graden wordt het dan op de meeste plaatsen. Vrijdag ook een dag met veel wolkenvelden en opnieuw zo'n 11 graden. En dan komen we in het weekeinde uit, zaterdag, oudejaarsdag. Dan wordt het zelfs nog wat zachter. 12 tot 14 graden kan het gaan worden. Maar waarschijnlijk wel met veel wind. En Nieuwjaarsdag wordt ook een dag die wisselvallen gaat verlopen. Maar wel nog steeds met hoge temperaturen. 10 tot 14 graden kan het worden. En dan vallen een aantal buien zoals het er nu naar uitziet. Nog een fijne dag.